Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Zeg of denk nooit negatieve dingen over jezelf, zoals ik doe nooit iets goed, ik zal nooit veranderen, ik ben lelijk, ik zie er vreselijk uit, ik ben dom, wie kan er ooit van mij houden... Matthäus 12, vers 37 zegt, op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. In Spreuken 23, vers 7 staat, zoals hij in zijn hart denkt, zo is hij. Met andere woorden, de manier waarop we over onszelf praten en denken, onthult hoe we over onszelf voelen en dat beïnvloedt ons leven. Je moet goede dingen over jezelf uitspreken op grond van wat het woord over je zegt, zodat je zelfvertrouwen hebt in wie je bent in Christus. Bijvoorbeeld, ik ben gerechtvaardigd door God in Christus. Ik ben aangenomen door Christus. God schiep en vormde mij met zijn eigen handen en God maakt geen vergissingen. Ik houd ervan om de dag te beginnen met het proclameren van positieve Bijbelse beloften. Je kunt dit doen als je naar het werk rijdt of het huis schoonmaakt. Ik moedig je aan om in de spiegel te kijken en hardop te zeggen God houdt van mij en accepteert mij en ik doe dat ook. Wanneer je de goddelijke positieve waarheid over jezelf begint uit te spreken, dan kun je met succes jezelf zijn. Zoals God je heeft geschapen om te zijn. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik heb er genoeg van om negatieve dingen over mijzelf te zeggen. Ik proclameer de waarheid dat u mij lief heeft en mij accepteert. Ik wil die persoon worden zoals u mij heeft geschapen om te zijn.